Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En volgens mij ben ik de enige, in ieder geval in deze hele galerij, die om half zes morgens al het huishouden aan het doen is. Het is nu half acht. Ik heb al twee wasjes gedaan. Ik heb zelfs de ramen gezeemd. <lacht> nou ja, gezeemd. Ik weet niet of je dat gezeemd kan noemen. Want ik, heb het met, uh, ik doe dat met glassex. Soms. Als het heel snel moet. Wij, prima. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Uh, emmertje, sop, ouderwets met een trekker en een zeem. Weet ik het allemaal. Maar ik had gewoon een glas. Een glas? Een fles glassex En een schone theedoek. <lacht> en het is weer brandschoon. En nu ben ik uh, twee broodjes aan het eten. Eentje met uh, chocolopasta en eentje met schuddenbuikjes. En dan heb ik natuurlijk meteen met melk. En deze magnesium unit. En dan ben ik weer klaar voor de dag. Tijdens het ontbijt vind ik het altijd even leuk om te kijken um, hoe er gereageerd wordt op mijn video. En zag al een eerste reactie. Dat is toch niet normaal. Mensen kijken midden in de nacht mijn video. Kijk, want... eerste vraag vuur online. Ja, ja ik hou maar even je klep zo, jij. Toen twee keer een Mirjam, dat kan niemand aan, hè. Kijk, een vloggende 55-plusser. <laughs> zo leuk. Die uh, heeft als eerste gereageerd. En uh, ja, als het goed is, ga ik mijn haar een keer uh, wandelen. En ik mag ook op de boot mee. Oh, Tineke, ik vind het leuk. Ik vind het nu al leuk. Ik ben nu al aan het voorgenieten. Ik vind het zo fijn op het water. Oh, ik kan wel echt... Ik krijg er ook kippenvel van, het op, maar ik kan daar echt gewoon uren vertoeven. Op het water, langs het water, heerlijk. Ik ga even naar haar kanaal om te kijken wat voor boot. Maar ja, weet je, al is het maar een roeibootje, ik ben blij op, de, op het water. Anja die reageert op mijn vlog waar ik aangeef dat die amaryllis krokodokus het niet doet. Maar An, wees gerust, want kijk, oh, ik zal het je laten zien. Ik moest gewoon geduld hebben. Mijn moeder heeft het ook al honderd keer gezegd. Heb nou even geduld. Maar ja, ik met mijn uh, ADHD-hasjes. Oh, uh -huh. ik heb geen geduld. Oh, oh paniek. Oh, paniek. Nou, kijk, kijk, let op. Tot ha. Er gaat wat gebeuren hoor. Je hoeft niet te bellen. Het gaat helemaal goed komen. Eindelijk gaat hij wat doen. Oh, en ik zal ook van die uh, snelie weer opnieuw een uh, dingetje... Wacht, ik ga er even terug. Nou, want uh, de sneli hangt nu hier lekker in het zonnetje. Mooi, hè? Hij doet het echt heel goed. Ik doe gewoon één keer in de week, dan leg ik hem eigenlijk een soort van de hele nacht... Uh, ja, in een bak met water. En dan kan hij de hele nacht lekker uh, slurpen. Uh, waar had ik hem nou ophangen? Oh crap. Uh, nou, ik hang hem even terug. Ik zet jullie even weg, want dat gaat allemaal niet, hè. Ik kan best multitasken, maar, uh, maar soms. Uh, oh, wacht. Ik zet jullie even zo even neer. Zo. hier, hier, hè. Lekker in het daglicht. Wat een feest. Oké, okay, ik ga even verder. Want ik uh, kan nog niet rond blijven lopen. Ik moet, uh, ik moet gaan drassen en gaan shoppen. Gaan video editen. Oh, ik ben weer helemaal de Dodge Biesbos aan het beleven. Want jullie hebben hem al gezien. Het is natuurlijk zaterdag en woensdag is die uh, wandelvideo. Maar ik ga hem gewoon weer opnieuw herbeleven met editen. Ik heb trouwens drie nieuwe, nieuwe abonnees: uh, Miranda Bos. Zij heeft ook een YouTube-kanaal. Super leuk. Uh, ja, stel je even voor hè, hieronder in de comments, uh, vind ik altijd wel leuk. Uh, Quinten van Wijngaarden heeft ook een YouTube kanaal, maar volgens mij is dat een gamer, ik heb geen idee. En uh, Carol with E. Super leuk. Uh, hartstikke blij mee. Bedankt voor jullie support. Ik zie graag jullie reacties wat je van, uh, van, van al mijn uh, chaos uh, shit vindt. Zo, so, dat was ik weer. Ik ben me dus aan het aankleden. Ik uh, ben nog niet helemaal klaar, dat kan je natuurlijk wel zien. Maar uh, sinds ik toch aan het uh, opruimen ben paar schoenen. Het waren niet eens mijn eigen schoenen. Bedacht ik mij toen ik dus de la open deed om schoenen te pakken. Ik heb ook schoenen... Die ik ooit gekocht heb in een opwelling en nooit aangehad. Ik vind, ik vind ze ontzettend leuk, maar ik heb ze gewoon nooit gedragen. Ik zal ze even laten zien. Deze kan ik wel aan. Uh, hoe ga ik dat even doen? Want het is leuker om te zien als ik ze aan heb. Maar ik zal ze even laten zien. Ik heb er één aan nu, hè? Dus ik heb nou een man kapot. Kijk, dit is de schoen. Ik Nou, ja, kan, ik, kan je het je voorstellen dat, het, dat ik dacht van, leuk! Ik vond het gewoon leuk! Zou ik die andere ook even aandoen? misschien, Oeh, misschien uh, staat het makkelijker. Ja, en als ik het dan zo zie onder die jurk, dan denk ik, oh wat is dat prachtig. Maar ik sta er nu net 5 minuten op en my feet are killing me. Echt serieus, dat is zo zonde. Ik heb dikke respect voor die vrouwen die dat gewoon kunnen. Dit zijn echt verjaardagschoenen, Gewoon om naar de voordeur te lopen, op de stoel of bank of weet ik veel waar je gaat zitten, plaats te nemen en daar... Alleen maar vanaf te komen als je ontzettend nodig naar de wc moet. Zal ik het nog een kans geven? Kan ik mezelf zo pijnigen? Ik vind het echt heel mooi. Onder die jurk ook. Fantastisch. <lacht> kan het niet. Ze liggen echt al jaren in de la. Ik wilde dus mijn haar gaan feunen. En uh, wat ik me dus ineens bedacht is dat ik vorige week in de video zei... dat mijn zoon schoenen koopt en één keer draagt. En dan weg doet... Ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Volgens mij hebben we dat allemaal. Volgens mij kopen we allemaal wel iets in een opwelling. En dat je denkt, oh, dat is mooi. En dan uiteindelijk doe je er niks mee. Oké, okay, ik ga verder. Het schiet niet op zo. Toch, eerder dat ik klaar ben, is de lunchtijd alweer voorbij. One eternity later. Oh, dat ziet er echt heel gezellig uit. Zo'n mooi roze glas. Strawberry cheesecake. Dat zit er allemaal in. Oh, dit is echt fantastisch dit. Echt lekker. Je zegt genieten 2.0. Het lijkt er wel vakantie. Nou mensen, dat is genieten zo hier in Rotterdam. Kijk waar ik sta. Iedereen kent dat wel natuurlijk, denk ik zo. Het stadhuis. Mooi hè. Zo, die cocktail die was me lekker jongens. Oh, kijk, en nou sta ik dus voor het stadhuis van Rotterdam video's worden leuk bekeken. Ik ben er blij mee. Doe ik het niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie. En deze keer uh, heb ik gewandeld uh, in Ede en ik heb nieuwe wandelschoenen getest. En die wandelschoenen waren echt fantastisch. Normaal gesproken had ik al last van mijn knieën, van mijn heupen, van mijn haar. Geen idee, maar alles deed me al zeer in normale schoenen. Ik heb ook in kisten gewandeld. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook geen wandelschoenen. Maar ik had hier helemaal nergens last van. Ze zaten zo lekker. Ik had uh, ook de juiste sokken erbij. Het was best warm en het zijn, het zijn ook best wel warme schoenen. Althans, ze zijn hoog. Ik, uh, ik had het eigenlijk veel eerder moeten doen. Een tip. Die, uh, die mevrouw in de winkel gaf, is dat als je naar beneden loopt en je hebt wandelschoenen aan, moeten je tenen dus niet de neus raken. Nou, en bij deze schoenen was dat dus het geval. Ik, ik zat gewoon vast in die schoenen, zeg maar. Ik gleed er niet in of wat dan ook. Ja, dus dan krijg ik geen blaren en geen blauwe teennagel. Want die had ik dus op, uh, opgelopen tijdens de alternatieve vierdaagse. Die is eigenlijk nu onlangs pas genezen, trouwens. Zo lang geleden is dat. Ik bedoel, zo lang heeft dat geduurd voordat het was geneden. Ja, hallo. Ik heb de oordopjes nog in omdat ik muziek aan het luisteren was. Maar ik ging zo hard op de fietsie. Ik denk, ik ga gewoon even lopen stukje. Lekker. Maar gisteren had ik natuurlijk wandelschoenen aan. Het is nu maandag, de eerste dag. Van de werkdag zit erop. Maar nu heb ik andere schoenen aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit zijn nu dus uh, de wandelschoenen van u. Ik kan dit natuurlijk alleen niet zo lang volhouden als de wandelschoenen. Schoen, hè? Wacht even wat. Ik denk dat ik de koptelefoon even eruit haal. Die kraakte er net. Zo, even zo over. Oeh, zo. Ik kom om het stoeprandje weer ik heb nu dus wandelschoenen, dus ik heb ook heel erg veel zin om die grijpen te pakken. Want ik heb nu officiële schoenen voor het wandelen. Officiële stappers. Dit zijn onofficiële stappers. Maar doordat ik ze gisteren dus aan had, kan ik nu op deze schoenen lopen. Anders had ik dat vandaag niet kunnen doen. En omdat het maandag is, houdt het in dat ik niet hoef te koken. Normaal gesproken. Dus ik ga even kijken of dat nu ook zo is. Want ik moet nog heel veel editen en zo... Want de wandelvideo van woensdag heb ik nog niet eens gedaan. Dus ik moet opschieten. Dit is mijn avondeten. Nou, dat valt even vies tegen. We gaan gaat Mirjam niet meer akkoord. Ik ga wel even kijken. Ja. Weet je wat? Ik ga even deze schoenen uittrekken. Mijn sieraden afdoen. En dan... Ben ik van administratief medewerker naar chef-kok. Nou, afgaande van wat ik allemaal in de koelkast had liggen. Aardappeltjes zijn nog tot de zeventiende goed. Dus die gaan we niet doen. Want uh, dit gehakt is nog tot de zestiende. En dit is tot de vijftiende. Dus het wordt pasta. Kruidenpasta, macaroni, spaghetti. En uiteraard... Cheese, Ik ga koken. Ik ga jullie dat niet laten zien. Want dat is geheim van mijn recept. Oh, kijk. Hé, hey Dave, waarom staat dat ding hier? Die plant. Oké, okay. deze plant. Kijk, dit is zo'n plant in glas. Superleuk. Heel makkelijk te onderhouden. Je hoeft er niks mee te doen. Panten. Uh, He, dat onderhoudt zichzelf. En dan s'avonds kan je die lampjes aan doen die erin gaan. Helemaal fantastisch. Maar dit vind ik geen leuke plek hier in de keuken hoor. Ik ga deze even plaatsen. Dit lelijke gras. Gaat hierheen. Sorry koek. En dan gaat deze daar. Kijk, deze hou ik eigenlijk een beetje dicht. Zodat ik een beetje privacy heb. Want ik heb hier niet van dit plastic. Eigenlijk vind ik dit ook helemaal niet zo mooi. Dus heb je helemaal één, kijk. Ik ga koken, want ik heb trek. En heb jij al wat gegeten? De kat die schudt nee. En jij zegt ook nee. Niemand heeft gegeten. Nou, dan gaat moedersma voor iedereen zorgen. Zou dat gaan we zonder knoeien? Dat gaan we gewoon doen, hè? Oh, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga iemand wat anders afbrekken. Dat gaat niet goed. Hoor. Zo! Hier mag op geknoeid worden, hoor. Eet smakelijk. Lieve mensen aan de andere kant van deze telefoon. Ik moet nog helemaal bijkomen van de dikke wandeling die ik gisteren heb gedaan. Want ik was met het editen bezig van de Biesbos-video. En um, die videobeelden zijn zo rustgevend dat ik gewoon dat de knikkenbollen voor mijn. Laptop. Dus, ik heb besloten, na goede tijden gaat mijn laptopje uit en ga ik lekker slapen. Oh, opoe gaat slapen hoor. Maar ik hoop wel dat ik uh, morgen dan iets meer fut heb om uh, die video af te maken. Want uh, anders, uh, ja, woensdag wel af natuurlijk. Voel je de stress? Voel je de druk door die camera lens heen? Ik zeg uh, voor nu eventjes uh, wat rusten. Oh, gaat goed? Ja, dat gaat goed. Daar ben ik weer. En mocht je denken van wat zie je er verwaarloosd uit? Nou, ik heb last van hooikoorts. En als je denkt, heb je nou hetzelfde aan als gisteren? Ja, dat klopt. Ik kan meestal gewoon twee dagen mijn kleren aan. En nu ben ik eindelijk klaar met de wandelvideo. Ha! Hij is aan het uh, renderen, heet dat. Oftewel, aan het opslaan. Het is weer een, een pareltje geworden. Nu moet ik dus als één malle deze video. Ik ben nu met jullie aan het kletsen, maar deze moet ook weer geëdit worden. Die moet ik dan weer even in elkaar gaan knutselen. Ik was ik... goede tijd oh. aan het kijken en dan denk ik, ik ga eventjes met jullie kletsen in de reclame tijd. Ik heb dus... Bij Shein, She, Shein, niemand die weet hoe je dat zegt, nog geen bestelling geplaatst, maar ik heb het een en ander uitgezocht van bloesjes met korte mouwen en t-shirtjes. En um, die ga ik bestellen. Het is voor een aardig bedrag, maar ik vrees, net als de vorige keer, dat er heel veel terug gaat. En qua maat weet ik ook niet of ik de goede maat heb besteld, dus dat gaan we dan ook zien. Ik weet het echt niet. Maar ja, veel korte mouwen dingen heb ik eigenlijk niet. Of niet meer, of. Ik pas er niet meer in. <lacht> Mensen, ik heb weer een nieuwe kwaal. Volgens mij heb ik een spier verrekt in mijn bil. Dit is echt een soort van uh, prikkeldraadgevoel of zo. Als ik. Uh... <lacht> oh. Ik wil dat niet! Al die shit kwaaltjes. Nou, ik wil niet zo oud worden met al die gelijkheid. Oh, en uh, Gea, Superfly Soest. Gisteren had ik een beetje een off day. En dit is nog een beetje de nasleep ervan. Weet je. Mijn geest en mijn lichaam matchen niet met elkaar. En dat vind ik verschrikkelijk irritant. Ben ik de enige 50-plussen die dat heeft, maar ik voel me wel ontzettend zielig, soms. Vandaag staat er op het menu gebakken aardappeltjes met uitjes, een hamburger en uh, worteltjes en etjes. Nou, simpeler kunnen we het niet maken. Kijk. Het staat allemaal al lekker te bakken en te koken. Oh, die heb ik even uitgezet, anders gaat het hard. Fantastisch. Weer een dag voorbij. Hebben jullie dat nou hoop dat als het zo warm is, dat je ook eigenlijk geen trek hebt of zo? Veel minder? Mensen mens is niet gebouwd voor dit warme weer en dan eten, veel, denk ik. In de winter gaat dat veel makkelijker. Dus schuif je alles zo naar binnen. Maar warm eten. Maar ja. We moeten energie opdoen, hè? want van het weekend moeten we weer los, ergens mee. Het is warm, maar het regent als een malle. Woensdag, ik zit hier op de agenda te kijken, want woensdag heb ik een vergadering gehad die liep een beetje uit. Dingen worden natuurlijk weer georganiseerd, dus de agenda wordt weer gelijk gemikt met van alles en nog wat dus het werd laat. En uh... Ik heb me ook opgegeven Voor Een wandeling uh, Opgegeven voor een wandeling Ik ga wandelen voor Daniel Den Hoed Maar dat is gelukkig volgende week zaterdag Want als ik dat morgen moet doen dan uh, Regen ik weg denk ik Ik loop dan namelijk de tocht der tochten Tegen kanker Het initiatief is van Daniel Den Hoed En ik heb al 45 euro En ik heb Ingeschat dat ik 250 ophaal. Dus ik moet nog even. En daar heb ik jullie bij nodig. Nu vind ik wandelen natuurlijk super leuk. Zoals de velen van jullie al weten. Maar dit maakt het natuurlijk nog veel leuker. Als jij me support. Link in de bio. In de omschrijving. Je kan het vast wel ergens vinden. En dan dank ik je alvast voor de donatie. Doei! En dan zou ik zeggen, dan ga ik genieten van het weekend. En dan komt aanstaande woensdag de video van de wandeling van Ede. Vond je deze video leuk? Ik hoop het wel, want ik heb mijn surf zitten knippen en plakken weer. Dan doe je dan even een duimpje omhoog en dan zie ik jullie de volgende video.